Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over meiose. Zorg ervoor dat je eerst de les over mitose hebt gedaan en kom daarna terug bij deze les. Hier worden de stappen die ook bij de mitose gedaan worden namelijk alleen even kort benoemd, zodat we goed kunnen focussen op wat er nou zo bijzonder is aan de meiose. Celdelingen zijn nodig om van cellen nog meer cellen te maken. Handig voor groei en herstel van weefsel, maar het is ook noodzakelijk voor de voortplanting. Voor groei en herstel hebben we cellen nodig die zichzelf kopiëren tot identieke cellen met 100% van het genetisch materiaal, oftewel wat we 2N noemen, die vervolgens op hun beurt ook weer gaan delen. En dat proces zie je gebeuren bij mitose. Het maken van cellen specifiek voor de voortplanting, oftewel eicellen dan wel spermacellen, heet meiose, waarbij er cellen gemaakt worden met maar de helft van het genetisch materiaal, oftewel 1N. In deze les gaan we meiose bespreken. Je zal een paar overeenkomsten met mitose zien, maar zeker ook een paar verschillen. Zoals je geleerd hebt in de video over de celcyclus, zal al voordat de meiose begint de cel in alle opzichten verdubbeld zijn. Twee keer zoveel organellen, twee keer zoveel cytoplasma en elk chromosoom bestaat niet uit één DNA-streng, maar uit twee DNA-strengen, die met het centromeer nog aan elkaar vastzitten. Deze twee strengen worden chromatiden genoemd. Al het voorbereidende werk is dus al eerder gedaan in de celcyclus en nu kan de daadwerkelijke kerndeling plaatsvinden. Meiose bestaat uit twee celdelingen, meiose 1 en meiose 2. De meiose 1 begint met profase 1. Hierbij wordt de spoelfiguur gevormd en wikkelen de chromosomen zich om de histone heen, wat we condensatie noemen, en gaan de chromosomenparen allemaal keurig netjes naast elkaar liggen. Dat is uniek bij meiose. Dus het chromosoom 3 wat ooit van de eicel is gekomen en het chromosoom 3 wat ooit van de spermacel is gekomen vinden elkaar en gaan naast elkaar liggen. Hoe dit precies werkt en hoe de goede chromosomen elkaar allemaal weten te vinden is nog niet helemaal opgehelderd. Er wordt gedacht dat herkenningspunten op beide chromosomen hier een rol in spelen. En dan gebeurt er iets bijzonders. Delen van het ene chromosoom kruisen over naar het andere chromosoom, wat crossing over genoemd wordt. Dit is ook iets wat je alleen tijdens meiose ziet. Deze kruisingen noem je chiasmata, gemiddeld heeft elk chromosoom 2 of 3 chiasmata. Dat dit gebeurt is de voornaamste reden waarom genetische variatie ontstaat in onze voortplantingscellen. Er zijn natuurlijk eindeloos veel combinaties mogelijk wat ervoor zorgt dat er eindeloos veel mogelijke shuffles mogelijk zijn in het genetisch materiaal, waardoor uiteindelijk elke dochtercel anders wordt dan de andere. En dat is dan weer de reden dat uiteindelijk elk kindje anders is dan andere kinderen, ook binnen hetzelfde gezin. Dan vraag je je misschien af hoe dat zit met een-eigen tweelingen, maar die ontstaan biologisch gezien pas veel later. Hierover leer je meer in de les over tweelingen. Dit proces speelt zich volledig buiten de meo's af. Voor eicellen geldt dat er nu een pauzefase ingelast wordt. Profase 1 speelt zich bij eicellen af als je zelf nog een foetus bent, in maand 3 en 4 van de zwangerschap. Daarna zal het proces pauzeren totdat de menstruatie op gang komt en elke maand zal een cel de rest van het proces doorlopen. Vandaar dat ook wel gezegd wordt dat je geboren wordt met al je eicellen. Voor spermacellen is er niet een dergelijke lange pauze. De meiose voor spermacellen begint vanaf de pubertijd en daarna worden gewoon steeds weer nieuwe spermacellen bijgemaakt. Dan komen we in de metafase 1. Het kernmembraan breekt op en de chromosomen komen vast te zitten aan de spoelfiguur en verplaatsen zich naar de evenaar, oftewel het equatoriaal vlak. De chiasmata zorgen ervoor dat de chromosomenparen nog even netjes aan elkaar blijven zitten, totdat we overgaan op het volgende stadium. Daarna komt namelijk de anafase 1, waarbij de chromosomenparen uit elkaar worden getrokken en naar beide kanten van de cel worden gehaald. Dit is de stap waar relatief de meeste fouten optreden. 1 tot wel 10% van de gevallen gaat niet netjes één chromosoom de ene kant op en één chromosoom de andere kant op, maar wordt er nog een extra deel van het chromosoom of zelfs een heel extra chromosoom de ene kant op getrokken, waardoor in die cellijn een te veel aan chromosomen ontstaat en in de andere cellijn juist een tekort aan chromosomen ontstaat. Dit wordt een non-disjunctie genoemd. Dit is de reden dat vroege miskramen zo ontzettend veel voorkomen, oftewel een miskraam in de eerste weken van de zwangerschap. Ongeveer 10% van de zwangerschap eindigt in zo'n vroege miskraam. Heel veel combinaties van een extra-chromosoom of een chromosoom te weinig zijn namelijk niet levensvatbaar. Bij de telofase 1 arriveren de chromosomen aan beide kanten van de cel. Er vormt zich een kernmembraan, de spoelfiguur verdwijnt en de chromosomen ontrollen zich weer wat we decondensatie noemen. Dan is de eerste kerndeling compleet. Tegelijkertijd gebeurt ook de cytokinese oftewel de daadwerkelijke celdeling. Twee dochtercellen worden gevormd. Deze cellen gaan vervolgens door met de meiose 2. Tijdens de profase 2 wordt de spoelfiguur gevormd, wikkelen de chromosomen zich weer om histonen heen, wat we condensatie noemen. Bij de metafase 2 verdwijnt weer het kernmembraan, worden de chromosomen weer door de spoelfiguur verplaatst naar het equatoriaal vlak, waarbij er dus 46 chromosomen op een rij liggen, waarvan elk zusterchromatide is verbonden met het tegenovergestelde spoelfiguur. De eicel neemt hier weer een pauze. Pas na de bevruchting maakt het de rest van de meiose af. Dan tijdens de anafase 2 worden de chromatiden uit elkaar getrokken. Elk chromatide is nu dus los van elkaar en worden weer losse chromosomen genoemd. Net zoals bij de anafase 1 is hier ook een kans op non-disjunctie. Het uit elkaar halen van chromatiden gaat dan niet gelijk, waardoor één cellijn te veel genetisch materiaal meekrijgt en één cellijn te weinig genetisch materiaal krijgt. Bij de telofase 2 komen de chromosomen aan bij beide kanten van de cel, er vormt zich weer een kernmembraan, de chromosomen ontrollen zich weer en de spoelfiguur verdwijnt. De meiose 2-kerndeling is klaar. Met de cytokinese zal de cel worden opgedeeld in twee losse dochtercellen. In totaal is er dus vanuit één moedercel vier verschillende dochtercellen gemaakt. Voor spermacellen geldt dat de deling leidt tot uiteindelijk vier spermacellen. Voor eicellen loopt het net iets anders. De verdeling tussen de cellen gaat namelijk oneerlijk. Tijdens de eerste deling krijgt één dochtercel vrijwel alle inhoud en de ander nauwelijks wat. Dat is het pollichaampje. De grote dochtercel gaat door met de meiose 2, waarbij weer geldt dat één dochtercel alle inhoud krijgt en de ander weer nauwelijks. Er ontstaat nog een poollichaampje. Voor eicellen geldt dus dat de deling uiteindelijk leidt tot één eicel, die fysiek ook gewoon heel groot is, een van de grootste cellen van ons lichaam, die als je je best doet zelfs met het blote oog te zien is. Daarnaast vormen zich dus nog twee of drie pollichaampjes, afhankelijk of het eerste pollichaampje ook nog de meiose 2 doorloopt. Dit gebeurt soms wel en soms niet. Zo, dat was heel wat informatie over celdelingen. Download ook het werkblad mitose versus meiose om voor jezelf nog eens goed de verschillen tussen mitose en meiose op een rij te zetten. Bedankt voor het kijken!